Afgelopen september zijn we na veel voorbereiding gestart met het opnemen van onze eerste wiskundevideo. Geen moment hadden we kunnen bedenken dat we nu al aan onze honderdste video toe zouden zijn. Want jawel, dit is video nummer 100. En om nog maar eens te laten zien dat ik overal wiskunde in terugzie, een kort rijtje feiten met de machten van 10. 10 tot de macht 0 is 1. In alle Wiswereldvideo's video's is één wiskundedocent te zien, dat ben ik. 10 tot de macht 1 is 10, we zijn nu officieel 10 maanden bezig met de Wiswereld, want op 1 augustus 2017 hebben we de naam officieel vast laten leggen. 10 tot de macht 2 is 100 en de 100ste Wiswereldvideo video die ben je nu aan het kijken. 10 tot de macht 3 is 1000, het aantal abonnees wat we bijna gehaald hebben met ons kanaal. Houd dat aantal goed in de gaten, want als we de 1000 daadwerkelijk halen, dan doen we een leuke winactie. 10 tot de macht 4 is 10.000, het aantal keer dat onze wiskundevideo's de afgelopen maand bekeken zijn. 10 tot de macht 5 is 100.000, het aantal minuten dat alle wiswereldvideo's samen bekeken is. Ik word hier heel blij van. Niet alleen zijn het mooie aantallen voor ons kanaal, maar ze passen wiskundig ook nog eens zo netjes. We hopen dat we jullie in deze afgelopen 100 video's hebben kunnen helpen met wiskunde en dat we het nog met heel veel meer video's kunnen blijven doen en we hopen dat jullie ons willen helpen. Hoe? Nou, simpelweg door onze video's te blijven kijken of door te klikken op de like knop en de video's te delen met mensen die wiskunde nog niet kennen. Zo maken we met z'n allen wiskunde weer een beetje leuker en hopelijk ook een stukje makkelijker. Bedankt voor het kijken. Doe ook de komende 100 video's wiskunde met ons, dus graag tot de volgende keer.